Ik ga vandaag laten zien hoe een 2 uh, proefje in zijn werk gaat. Bij mij ging het ook niet helemaal, want ik vind het ook nog wel erg lastig te proeven. Maar ik heb er wel zin in. We gaan beginnen met vaardigheid 2. De hoogte is 50 centimeter. En dit is een proef die gedeeltelijk uh, springen en gedeeltelijk ja, dingetjes die je moet kunnen laten zien. Dus eigenlijk echt vaardigheden. Uh, Tess zit gewoon op haar eigen pony bel is en is een FNRS proefje. Oké, okay, ze begint met afwenden bij A. In arbeidsstap tussen het poortje halt houden en groeten. Hier krijgt ze een 7 voor en zitten verder eigenlijk geen bijzonderheden... Bij. Je ziet dat er balletjes op de pionnen liggen en die mag ze er dus niet afgooien. Nou, de volgende is voorwaarts in de C op de rechterhand. Hier wordt gezegd dat ze meer stelling moet hebben. Voor E verlichte zit. Dus dan moet ze eigenlijk een heel rondje rijden. En, ja, bijna een heel rondje. En dan bij E moet ze in de verlichte zit. En dan EC wenden over de balken draven. Je zult zo meteen zien dat dat nog niet zo makkelijk gaat met Bel. Je vindt het toch allemaal een beetje spannend en uh, ja, dat, dat maakt het wat lastig. Ze gaat in de verlichte zit, ze gaat nu over de balkjes heen draven, Wel zegt nou weet je wat, ik doe het niet. Ze gaat toch in stap en daar krijgt ze dan een 5 voor C. oefslag volgen en arbeidsdraf doorzitten tussen F en A, arbeidsklot rechts aan springen. Dus je moet er best wel een stukje doorzitten hier voordat je daadwerkelijk overgaat in de galop. En dan zometeen gaat deze aanspringen in de hoek. Dus ze nu aan. En ze zit keurig in de goede galop en krijgt hier ook een 7 voor. KH minimaal 4 galopsprongen in de verlichte zit. Daar krijgt ze een 6 voor, niet gaan zitten tussendoor. Uh, tussen C en B arbeidsdraf. Tussen H en C arbeidsdraf, dan krijgt ze een 7 voor. En dan een B arbeidsstap. Dit is één stukje. En dan is het uh, tussen B en F afwenden en tussen de balken instappen. En dan tussen E en K hoefslag links volgen. Ze stapt keurig doorheen, ze gaat zo meteen hoefslag links volgen. Ze krijgt hier dan ook een 7 voor. Daarna moet ze tussen K en A in arbeidsdraf. En daar krijgt ze een 6 voor, omdat ze in de verlichte zit gaat zitten. Dat komt omdat die na de verlichte zit komt en die wordt gelijk voorgelezen. Omdat je dan het volgende stukje al krijgt. Maar M verlichte zit, CE wenden en over de walken draven, E hoefslag volgen. En wat doet Tess? Die heeft dan de hele tijd in de verlichte zet gezeten. Alleen als ze bij M in de verlichte zet moet, gaat ze heel even en dan vervolgens licht rijden. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Dus staat er geen verlichte zet, dat krijgt toch nog een 6. Tussen K en A, arbeidsklop, links aanspringen. Ja, nou, dat is niet zo moeilijk dus aan. Dat is wel aan aanspringen en kom, dat doet ze. Dus daar krijgt ze een 7 voor. F, en minimaal 4 klopsprongen in de verlichte zet. Nou, dat doet ze dan weer niet. Ze blijft gewoon zitten en dan krijgt ze dan een 5 niet getoond tussen m en c arbeidsdraf voor E arbeidsstap daar krijgt ze ook een 7 voor omdat er iets anders is dan overgang dat doet ze gewoon netjes tussen e en k afwenden en tussen de balken doorstappen daarna linkerhand en arbeidsdraf gaat keurig tussen de balkjes door en daarna gaan ze keurig op de linkerhand dus dan krijgt ze ook een 7 voor Vervolgens moet ze helemaal naar B. En dan krijg je B, E, een half grote volte en daarna verlichte zit. En dan staat er dat ze op het verkeerde been licht draait. Dat is ook zo. En dat de halve volte te klein is. B, C, wenden en kruisjes springen. C, hoefslag volgen en arbeidsdraf lichtrijpen. Het is best veel achter elkaar lezen. Uh, Tess die gaat hier natuurlijk de best doen, alleen ze heeft geleerd met springen om niet in de vliegtuig te, te gaan zitten de hele tijd, dus Bel denkt ook van nou weet je wat ik doe het lekker niet. Dat geeft dus niet bij een proef. Bij een proef is het niet erg als er iets niet goed gaat. Het enige wat er gebeurt is dat je een punt aftrek krijgt. Nou vervolgens gaat ze het nog een keertje proberen. En dan zal je zien dat Bel weer niet over de hindernis heen wil. Dat is nog steeds niet erg, want je mag drie keer weigeren. Na nou, drie keer, uh, dan moet je de proef voortzetten. Dus bij de derde weigering moet je gewoon denken van, oké, okay, ik heb het geprobeerd, maar het is me niet gelukt. Dus ik ga gewoon verder, niet in paniek raken of wat dan ook, gewoon rustig doorrijden. Maar het test rijdt hem voor de derde keer aan en... Zometeen zul je zien dat ze wel over het kruisje heen gaat. En dan krijg je er dus ook gewoon een 7 voor. En hoppa, daar gaat wel. A afwenden, daarna arbeidsstap. Oh, sorry. C hoefslag zolgen en arbeidsstraf licht rijden. Nou, dan mag ze naar A. En bij A moet ze afwenden, daarna in arbeidsstap overgaan en tussen de poortjes doorrijden. Dan vervolgens, tussen D en G, minimaal 6 passen bij de voeten uit de beugels. Daarna de beugels weer aandoen. Nou, wel slingert hier blijkbaar. Tess dus doet wel de beugels uit en ze krijgt hier ook gewoon de 6 voor. Het is een beetje lastig met de camera om te zien, of de pony ook echt slingert. Alleen de jury zit er natuurlijk recht voor, dus die kan dat goed zien. Bij C op de linkerhand, tussen C en H, waarbij ze Dus moet je even wenden, wel eens laten kijken waar ze heen gaat. En dan vervolgens mag ze tussen C en H arbeidsdraf. Hier krijgt ze dan ook een 7 voor. E mag ze weer afwenden. B op de rechterhand en verlichte zit. En hier zeggen ze: Krijg ze een 6 moet ze langer rechtuit moeten. Ja, ze maakt snel een bocht. Oké, okay. dan gaat ze naar AE wenden en kruisjes springen. E hoefslag volgen en arbeidsdraf licht rijden. Wat gaat ze doen? En wel, die springt een beetje vanuit stap, maar ze doet het wel. En hier staat actiever, dat is logisch, want ze gaat bijna vanuit stap. C afwenden en door het poortje rijden, A op de linkerhand. En hier staat hetzelfde als bij 2: en 2 stond er stelling. Dus ze laat wel niet voldoende kijken waar ze heen moet. Als ze eenmaal bij A op de linkerhand gegaan is. Dan moet ze voor M verlichte zit. CE Winden Wenden en over de balken draven. E. Hoefslag volgen en uh, arbeidsdraaf licht rijden. En ze gaat hier voor M in de verlichte zit. Maar vervolgens gewoon licht rijden over de balkjes En dat moet je dus niet doen. Je moet in de verlichte zit. Dan gaan we naar... Uh, in Arbeidsdraf en dan A is dus het afwenden tussen het poortje doorrijden. X arbeidsstap en tussen X en G halve houden en groeten. Nou, je gaat bel te vroeg in stap, dus krijgt ze er een 6 voor, en dan vervolgens is het voorwaarts in stap de rijbaan verlaten. je krijgt ze een 7 voor. Dan krijgen we de rest en dat is de juistheid van tempo tijdens de proef is een 6. Overzicht van de ruiter, correct rijden, algemene indruk een 7. Houding in zit een 6. Houding in balans tijdens de oefeningen een 6. Beenlichting en juistheid ter beenhulpen een 6. Handhouding en juistheid ter teugelhulpen een 7. Bezorging en de ruiter van ruiter en paard een 7. Je mag voor de hindernis best strenger zijn voor je pony. Overtuig hem zitten blijven in vlieggezicht. Niet gaan licht rijden tussendoor. Ze krijgt 185 punten voor deze proef.